Ja. Oké, okay, vandaag zijn wij een van mij. De wasmachine is kapot. Hij heeft het rekje van de wasmachine van het centrifuge. Heeft hij in de centrifuge laten zitten. Ik zal het laten zien. Kijk, dit is het rekje. Helemaal kapot. Het had boven de was te liggen, Het is gaan draaien naast de centrifuge gekomen. En stukjes van dit plastic zijn in de waterpomp terechtgekomen. Nu moeten we de hele wasmachine demonteren om de waterpomp vrij te maken van deze stukjes van het plastic wat hier in het randje zitten. Oké, okay, uh, ik ga schroefdraaiers pakken en ik ga de camera even neerzetten. Tot zo! Opname, oké. Okay. Die staat daar. Ik hebben de andere camera. Steven, wat is zo sofie camera! Wat moet ik dan Voor voort? Ik moet op YouTube moet ik een hit worden. YouTube? Ja. Hey, ik hoef niet bij. Eh, ik wil, nee, ik, nee. Ik, Daarom zou ik ook van. Ga ik iets anders doen? Vijf meter naar de buurt. Nee, hey, stil ik, ik ga weg. Maar gezichtje, daar. Ik wil niet op YouTube bij, stil Dan moet je niet in de buurt komen. Nee, maar. Dan, uh, on, uh, uh, je moet. Uh, uh, uh, je moet. Mijn gezicht verwijderen. Stil. Dan moet je zorgen dat je uit ja, de buurt maar, blijft. Ik ben daar, je hebt nog gefilmd. Ik vind het leuk als je mijn maar gezien Wij staan Jij staat niet op de film. Oh ga maar weg, je wil het. Mooi, ga maar weg. Ik voor mij doen op YouTube? Omdat ik films moet maken met dingen die ik doen moet. Ik wil een hit voor op YouTube. Hit. hit? Een hit, ja. ja. Zo is het hier. Nee, nee. So. Je ziet, ik leg de schroefjes op volgorde neer, zodat als ik ze terug ga draaien, dat ik de juiste volgorde ga vinden. Kraanlicht. nog afslangen af Zo, ik ga even een lampje maken, een lichtje maken, en dat ik niet kan zien. Ik ga het verdampen. Wat een rotse is die hier. Ik kan helemaal niks zien. dieve zooi god rotzooi even filmen en ik even kan laten zien wat voor waterpompen het staat goed om het volgende maar was maar zien kopen. Ja.